Ik ben Saskia, ik ben 37 jaar oud. Ik werk als leerkracht in Utrecht en ik ben een lijsttrekker van de Piratenpartij Utrecht. Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind en van de samenleving. Goed onderwijs biedt goede kansen voor de toekomst uh, voor kinderen. En dat helpt natuurlijk de samenleving ook. Goed onderwijs helpt ons weerbaarder en onafhankelijker te worden. Als we kijken naar de afgelopen jaren is het lerarentekort enorm gestegen. Uh, als we kijken in Utrecht, uh, dan zie je dat vooral uh, in het basisonderwijs, uh, maar ook in andere, andere sectoren stijgt het lerarentekort. En dan als we kijken specifiek naar Utrecht, is het lerarentekort al 4,1 terwijl het landelijke gemiddelde 2 is. Dus daar moeten we in Utrecht hard mee aan de slag. Uh, ook als we kijken naar kansenongelijkheid is daar een enorme toename. En we zien gewoon dat uh, schoolsucces op dit moment afhankelijk is van de opleiding en de achtergrond van ouders van kinderen. En dat zou niet zo moeten zijn. Nou ja, we zien er een aantal oplossingen voor. Ten eerste kunnen we kijken naar de woningnood in Utrecht. Het is heel lastig op dit moment om in Utrecht een woning te krijgen. Dus de leerkrachten die in Utrecht willen werken, ja, die kunnen bijna geen woning krijgen. Dus besluiten ze buiten de stad te gaan wonen. De helft daarvan wil wel in Utrecht lesgeven, maar het is dan gewoon lastig om in Utrecht te komen. We kunnen het ook in hele kleine oplossingen, bijvoorbeeld uh, parkeerkaarten uh, voor leerkrachten. Veel leerkrachten zijn afhankelijk van hun auto. En als ze die niet voor hun werk kunnen parkeren, nou, dan besluiten ze toch om gewoon buiten de stad uh, te werken, waar ze wel hun auto kunnen parkeren of in het dorp waar ze wonen. Ook kunnen we kijken naar een aanvullende lerarenbeurs. Dit bestaat landelijk al, maar we zouden kunnen kijken naar een aanvullende Utrechtse lerarenbeurs. Nou ja, de coronacrisis heeft ook heel erg uh, laten zien waar uh, de kansen ongelijkheid liggen. Uh, als je kijkt naar de schooladviezen van kinderen, uh, op dit moment wordt er heel erg nog gekeken naar de achtergronden van de kinderen en naar de achtergronden van hun ouders. Ja, en dat zou niet moeten. Dus we moeten eigenlijk met middelbare scholen in gesprek gaan om meer brede brugklassen op te zetten. Nou ja, brede brugklas betekent uh, eigenlijk dat je met z'n allen, ongeacht je advies bij elkaar in de klas komt, TL, HAVO, VWO, alles bij elkaar. En dat pas daar, vanaf het eerste jaar, tweede jaar, wordt gekeken naar welke kant je uitstroomt. Uh, zodat kinderen toch meer of langer de tijd hebben om zich te ontwikkelen. Daar kan de gemeente niet echt op aansturen, maar we kunnen wel in gesprek met de scholen om het belang hiervan in te laten zien. Ook moeten we gaan kijken naar de mbo's en naar hun stageplekken. De problemen in het onderwijs zijn niet alleen van nu, die zijn al jaren aan de gang. Dus het is niet zo dat onze oplossingen een kant-en-klare oplossing zijn om alle problemen in het onderwijs weg te werken. Het kan wel een aanvulling zijn op wat er nu al bestaat. In Utrecht zijn ze bezig met de onderwijsagenda Utrecht Leert om te kijken naar de punten zoals uh, kansongelijkheid en leraren, het lerarentekort. En onze oplossingen zouden daarop een aanvulling kunnen zijn. Het is hierbij gewoon heel belangrijk dat we blijven samenwerken met andere partijen in Utrecht om zo het onderwijs altijd hoog op de prioriteitenlijst te hebben.